Hoi, ik ben Jo. Welkom op mijn kanaal Nederlands met Jo. Jullie hebben een poosje moeten wachten op een nieuwe video, maar hier is die dan. En ik heb weer een woordspelletje. Ik ga dus weer wat dingen omschrijven en jullie mogen raden wat ik omschreven heb. Het eerste ding wat ik ga omschrijven is um, vrij klein. Je kan het in je hand houden, je kan het dus vasthouden in je hand. Uh, meestal is het rechthoekig. Er zitten heel veel knopjes op en uh, je kan er uh, dingen mee regelen. Uh, bijvoorbeeld de televisie. Je kan de televisie harder zetten. Je kan hem zachter zetten. Je kan hem ermee uitzetten. Je kan hem er ook mee aanzetten. En. Je kan ermee zappen. En dat is iets wat mijn man heel veel doet. Mijn man zept heel veel. Dus dat is ding 1. Ding 2 is... Als je heel goed luistert, hoor je waarschijnlijk iets op de achtergrond. Ik weet niet of jullie het ook kunnen horen. Het is weer een groot ding in de keuken. En... Um, je kan er uh, borden in doen, pannen in doen, uh, bestek zoals vorken, lepels en messen, deksels van pannen, uh, bekers, glazen, kopjes. En wanneer je hem dan dicht doet en aanzet, of eerst aanzet en dan dicht doet, hangt er vanaf hoe die werkt, is het de bedoeling dat na... Enige tijd, na een poosje. dat uh, alles er dan schoon uitkomt. Dat is object 2. Object 3 lijkt een beetje object op object 2. Zo, ik kan ook niet Nederlands praten, geloof ik. Dus object 3 lijkt een beetje op object 2. Alleen moet je er uh, als het goed is: poeder uh, in doen of een balletje of uh, iets uh, vloeibaars je doet er daarna uh, een hele hoop uh, textiel in kleding dus broeken, uh, t-shirts, onderbroeken, uh, hempjes, truien, sweaters en dan moet je hem op een bepaalde graden zetten en als het goed is, worden je kleren dan schoon? Nou, die was wel heel erg makkelijk, geloof ik. Maar ik ben toch heel benieuwd naar jullie antwoorden. Dus uh, schrijf ze even hieronder. En dan zeg ik wel of het goed is. En uh, vond je dit nou een leuke video? Doe dan even duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren. Dankjewel, tot de volgende keer.